Hoe lang moet mijn online training zijn? Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Als ik deze vraag hoor, dan denk ik altijd Wat wil jij bereiken met je klant? En er is niet one size fits all antwoord op deze vraag. Ook heb ik een vraag aan jou. Mijn naam is Irene Auger. Ik help ondernemers online trainingen te maken en deze goed te verkopen zodat ze minstens 30% meer tijd overhouden. Nou, mij wordt dus heel vaak gevraagd hoe lang mag mijn online training zijn? En er is gewoon niet één een, eenduidig antwoord op deze vraag. Als het te lang is, maken de cursisten de training niet af. Als het te kort is, dan hebben ze er te weinig aan en beklijft het niet. Dus het is logisch dat je deze vraag hebt. En je bent bij het goede adres. Eigenlijk is de vraag hoe lang is te lang? En hoe kort is te kort? Als jij je cursist in drie lessen kan aanleren om bijvoorbeeld van het stotteren af te komen, waarom zou je dan meer lessen aanbieden? Nou, de reden dat je meer lessen zou aanbieden is waarschijnlijk omdat het resultaat niet blijvend is. Want wist je dat je 90 dagen nodig hebt, en dat is dus drie maanden, om een gewoonte te doorbreken en te vervangen door een andere gewoonte? Daarom is een training van minstens drie maanden vaak het beste antwoord. Dus daar kun je ook voor rekening mee houden. Ik zou in elk geval ook adviseren om korte lessen te maken. Weet je, je cursist heeft dan echt het gevoel iets gedaan te hebben. En dat geeft het brein het gevoel van, nou ik ben weer door. En het houdt hem gemotiveerd en aan de slag. Dus je kunt beter meer korte lessen maken dan één hele lange les. Dat is een tip. En wat ik ook zou aanbevelen is om te gaan werken met modules. Dus met clusters van lessen, zodat het voor de cursist ook makkelijk terug te vinden is waar die in de lessen is. Bij welk onderdeel het hoort, dus welke module het bij hoort. Geef de lessen ook een korte naam met exact de titel waar het over gaat. Want je zal zien dat mensen terug gaan kijken en dan denken, ja, ik wilde die ene video nog bekijken, maar dan weet ik niet meer precies uh, ja, waar ik hem kan vinden, want les 7, dat zegt me niet zoveel, ik zocht les 7 video bewerken bijvoorbeeld. Dus dat is nog een extra tip. En mijn allerlaatste tip, uh, laat ze niet aan hun lot over. He, als je een online training hebt, hoe vaak is het wel niet dat je iets koopt en dat je vergeet dat je het hebt gekocht. En hoe jij je cursus kan helpen, is door begeleidende mailtjes mee te sturen. He, dus je gaat kijken waar die ongeveer in de lessen moet zijn, he, vanaf het startmoment. En dan ga je elke week, als een, in een automatische serie kan dat, mailtjes meesturen, zodat ze weten wat ze te doen staat en je ze echt bij de les houdt. Dan krijg je echt beter resultaat. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Nou, mijn vraag aan jou is, welk Element uit deze video ga jij toepassen om nog betere resultaten te krijgen met je cursisten. Laat het me weten in de comments. Vind ik hartstikke leuk om te horen wat jij gaat toepassen. Dankjewel en een hele fijne dag.